Haken. Eerst um, ga ik jullie even hartelijk bedanken voor het kijken. Iedereen kan haken. De duimpjes omhoog. Um, ik ga echt weer een hele leuke sjaal maken. De Joy uh, sjaal of de Joy scarf op het Engels. Maakt niet uit. Um, ja, het is leuk dat jullie allemaal kijken. Ik zou het liefst willen dat jullie onder, elk uh, onder elke video een duimpje omhoog zetten. Maar dat gaat natuurlijk niet ik ga de joy sjaal uh, maken met uh, hele leuke kleurtjes rood en dan denk je welke kleur nu groen um, beetje fuchsia roze um, ja dit is een, een kleur daar moet je van houden maar dat is een beetje zalm oranje en um, de zeegroen uh, ik zal nog eventjes uitleg geven bij de video uh, welke kleurnummers ik gebruikt heb en waar ik het gehaald heb en uh, ik heb nog iets gevonden deze koker en deze koker komt van Action en ik doe hier dus nu <laughs> mijn haaknaalden in uh, ik zou zeggen heel veel kijkplezier uh, zet eigenlijk de video even op pauze als het te snel gaat maar dit wordt er echt een hele leuke sjaal en de foto's die plak ik er straks achter dus dan kan je zien hoe hij geworden is ik ben er heel blij mee en uh, ik zou zeggen ik hoop jullie ook en stuur leuke foto's in als jij hem ook gemaakt hebt en zet de hashtag bij joy sjaal of joy scarf dat is ook uh, ja, dat is Engels maar die hashtags die maken het terugvinden van een resultaat ook heel erg leuk of hashtag iedereen kan haken en dan zie ik je zo weer terug tot zo je begint met een centimeter te pakken en ik wil een joy sjaal maken van twee meter dus ja je gaat een opzetketting maken en dan ga je meten hoe lang jouw opzetketting is ik heb voor um, de opzetketting haak ik met haaknaald nummer 6 en voor de sjaal haak ik met haaknaald nummer 5,5 of 5. Je kan ook als je geen halve maat hebt, kan je ook met haaknaald nummer 5 gaan haken. En deze wol die zegt: 8 UK United Kingdom en Amerikaanse maat 6, en 4 mm voor deze um, wol. En ik heb allemaal dezelfde dikte so gebruikt. Dus je kan allerlei soorten. Garen gebruiken, alleen ik gebruik nu haaknaald nummer 6, dus voor de opzetketting. en ik wil de uh, sjaal 2 meter hebben. Um, en voor als ik daar ga haken, gebruik ik 5,5, maar je kan ook 5 gebruiken als je geen halve maten hebt. Dus uh, je maakt een opzetlus. Je pakt je haaknaald en deze is natuurlijk alleen voor het begin. En je maakt een ketting en je gaat dadelijk meten tot hoe ver dat jij die ketting uh, of dat jij je das wil hebben. Ik wil een das van twee meter hebben en uh, iemand anders wil hem misschien wel iets langer of korter, maar ik maak een das van twee meter en dan maak je dus die ketting. Net zolang als dat jij dus bij je centimeter 2 meter ziet. Kijk, ja, meestal zijn centimeters 1 meter 50. Dan tel je er nog 50 centimeter bij. En dan heb je een opzetketting lossen van 2 meter. En dan gaan we daarmee beginnen. Tot zo. Als je dus klaar bent met je ketting. Dan haal je even haaknaald nummer 6 eruit. En je begint met een haaknaald kleiner, nummertje 5. En dan beginnen we dus, de eerste rij is eerst met 2 uh, lossen. Dit, zijn je, dit is kan je zien als een begin uh, half stokje. En dan gaan we 1, 2 in de derde. In de derde gaan we een half stokje maken. En we gaan in elke steek. En het, je zal zien. Omdat je dus haaknaald nummer 6 gebruikt hebt voor de opzetketting Dat die eigenlijk die beginketting ook heel makkelijk is. We gaan allemaal halve stokjes maken. Kijk, het is eigenlijk altijd. In het begin is altijd zo lastig dat je denkt van oh, dan. Uh, heb je bijna eigenlijk niet veel plezier in het haken maar nu doordat je eerst met haaknaald nummer 6 begint en dan met haaknaald nummer 5 dan kan je gewoon makkelijker in die eerste steken komen en dat, dat maakt ook dat het werk gewoon lekker soepel blijft en dan haak, haak je gewoon veel fijner lekker door dus tot het eind, en dan doe je alleen maar halve stokjes. En de halve stokjes is omslaan, draad op de haaknaald insteken, je haalt je draad op, omslaan door 3, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 3. En dan zie je dat het lekker soepel de beginketting wordt, en dat is belangrijk. En dan gaan we dadelijk weer verder. Dan zie je ik je zo weer terug tot zo! kijk ik heb nu een hele rij halve stokjes gemaakt echt uh, leuk om te doen en hij uh, veert lekker mee en ik ga de hele sjaal met halve stokjes haken dus dat is uh, heerlijk lekker bij de tv deze sjaal haken. en ik moet nu nog de laatste steek doen en ik heb besloten om van iedere kleur dus dit is de laatste steek ik haal hem om en doe drie en dan maak ik weer een twee losse en ik keer het werk en ik heb besloten om van iedere kleur um, drie toeren te haken dus iedere kleur ga ik drie toeren haken en dan ga ik nu dus in de volgende steek weer gewoon de hele steek insteken en door 3 halen, zie je dan telt dit begin mee als uh, half stokje. En ik begin weer gewoon halve stokjes te haken, insteken, draad ophalen, omslaan door 3. Dus nu ga je na deze toer nog een toer. Dus drie toeren en dan gaan we met de andere kleur beginnen. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo. Ik ben nu op het einde van de laatste toer. Dus drie toeren heb ik nu gehaakt met halve stokjes. Ik haal eventjes de laatste twee steken uit, zodat je ziet wat zijn nu de laatste twee steken. Heel veel mensen hebben daar toch moeite mee kijk de V'tjes, dit zijn de laatste twee steken dus wat is de laatste steek? dit is dus de laatste steek je moet echt naar de bovenkant kijken dat je die twee even kijken of het nog beter kan zien zo, zodat je die twee um, lusjes van die v-steek ziet en dit is een, ja, ook een steek en dit is natuurlijk de laatste steek om die rechte zijkanten krijgen dus so we gaan nu naar de ene laatste steek en we gaan de laatste steek maken en dat is die v-steek anders voordat je echt niet onder het haken maar zet hier dan een steekmarker in of een naaldje of een draadje zodat je weet van dit is mijn laatste steek maar nu wil ik met een andere kleur garen gaan beginnen. En ik wil eigenlijk deze lus niet meer zien. Wat doe ik dan? Ik, die, ik haal even die laatste steek uit. En die kan ik nog wel met één lus omdraad insteken. Draad doorhalen, omslaan. Ik kan hem wel door. Twee jaar, nee. Ik haal nu dus. Nu ga ik dus. Kijk, nog een keer opnieuw ik zal zeggen wanneer ik de nieuwe kleur aan eeg, dus omslaan, insteken en dan ga ik niet meer de draad met rood pakken maar dan pak ik de nieuwe kleur dus ja ik heb de zalm roze nu en die haal ik door en die haal ik meteen kijken of me dat lukt ik ga nu weer omslaan en dan door 3. Dus dan heb ik hier eigenlijk de nieuwe kleur aangehecht En wat ik nu wil doen, dan pak ik eigenlijk met twee in de twee draden. En daarmee ga ik twee lossen maken. Zo. En dan ga ik die draad weer los laten hangen. En ik keer het werk, dan heb ik dus de nieuwe kleur aangericht. Dan begin ik draad omslaan en dan ga ik in de eerste steek. En dit is dus de eerste steek, niet dit, want dit is nog een losse van die. Eerste drie of de eerste twee lossen. Dit is dus de eerste steek. En hier hebben heel veel mensen moeite mee. Dus dit is de. Even kijken of je goed scherp staat hoor. De camera. Dit is de eerste steek. Dus niet deze. Dit is de eerste steek om je halve stokje weer aan te maken. Zie je? dit is dus je eerste twee losse en dit is je eerste halve stokje dus zo wissel je van kleur en dan haak je weer he heerlijk even je even een andere kleur erbij pakken en hoop dat je het goed kan zien dat het goed scherp even is deze kleur is natuurlijk lichter heel even een achterkantje bij pakken momentje Als ik de achterkant gekleurd heb, dat je het dan beter ja, dan zie je het beter. Ik zal toch een stukje uithalen. Dus je hebt hier die twee losse gedaan, en dan ga je niet hierin maar in die tweede, dat is je eerste steek. Zie je dat dit dan ook je eerste steek is? Straks hechten we deze draden allemaal netjes weg. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan, door 3. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan, door 3. Omslaan, insteken draad ophalen, omslaan door drie even wat garen pakken kijk altijd eventjes gewoon je haakwerk na of het klopt hoe je ja hoe dat je je steken hebt heb je wel twee lusjes gepakt en heb je eenmaal ervaring dan heb je dat allemaal niet misschien niet meer nodig maar nu als je nog beginnen bent of je wil even wat leren dan uh, kijk en zo maak je de hele toer af en dan maak je weer drie toeren van één kleur en dan zie je ik je straks weer terug tot zo dan gaan we nu de laatste halve half stokje maken en dan doe ik het nieuwe kleur aan hechten. hem zo voor de hele vast en dan haal ik hem door en omslaan en door alle drie de lussen dan pak ik weer twee draden dus de draad die je moet afhechten en dan doe ik 1 twee Losse en dan ga ik het werk keren. En dan is dit dus weer je eerste. Steek, dus je eerste half stokje maak je niet hierin, maar in die tweede. Dus niet hierin, maar in die tweede. Je haalt je draad op, omslaan door 3 En dan gaan we weer het patroon. Vervolgen. En het patroon is gewoon allemaal halve stokjes. En omdat je iedere drie toeren van kleur wisselt, is het ook zo leuk om te doen. Nu haak je weer drie toeren. Drie rijen. En kijk goed of je die goede steek hebt, dat je goed in die, die twee lusjes hebt. Zie je, en straks wordt dit een mooie rechte zijkant. Oh, het is wel geniet hoor, doordat je iedere keer van kleur wisselt en ik ga dadelijk na deze kleur, dus ik ga nog drie toeren doen dan ga ik na deze kleur de zeegroene pakken en deze is de royal en dan pak ik de donkergroene van staalkraft, dus um, dat ga ik doen en dan zie ik je daarna weer terug tot zo Je ziet dat ik helemaal door heb gehaakt. Alles heeft iedere keer drie rijen. Dus van roze naar zeegroen, donkergroen. En toen weer terug uit. Dus je ziet dat deze kleuren rood, zalm, roze, zeegroen. De middelste baan is donkergroen. En toen weer eigenlijk het spiegelbeeld: zeegroen, roze, zalm en rood en de sjaal ja die kan je dus zo dubbel en omdat hij twee meter is dan ja leg je hem lekker zo om je hals en ja, ik moet natuurlijk dit nog eventjes afwerken maar dat is gewoon uh, eigenlijk wegstoppen de draadjes en misschien een rijtje vaste nog aan het uiteinde doen uh, ja dit is eigenlijk uh, de sjaal gewoon geworden ik ben er heel blij mee ook omdat hij aan beide zijden even mooi is omdat je natuurlijk iedere keer het werk keert en hij zit ook echt lekker um, ik heb het net een paar keer uitgeprobeerd of hij breed genoeg was en nu moet ik even zeggen ik heb natuurlijk de breedte nog niet gemeten dat ga ik nu dus doen had ik nog niet gedaan en hij is 21 centimeter dus ja, je mag hem breed maken zoveel als dat je wil. Maar ik heb hem 21 centimeter is het geworden. Ik zou zeggen heel hartelijk dank voor het kijken. Naar iedereen kan haken graag hieronder op mijn foto klikken om te abonneren. Duimpjes omhoog. En tot de volgende video. Tot ziens!